We rijden hier vanaf de Nieuwe Kazernelaan aan de kant van het oude PMT-gebouw... richting de kruising met de Eikenlaan aan de linkerzijde en de Brigadelaan aan de rechterzijde. Het is hier aan beide zijden van de kruising mogelijk voor langzaam verkeer om over te steken. Het fietspad ligt op dit punt langs zowel de west- als de oostzijde van de parklaan. Deze kruising is een zogenaamde Largas-kruising dat staat voor Langzaam rijden gaat sneller. Het doorgaande verkeer heeft op deze kruising een voorrang... Het verkeer dat wil afslaan of oversteken moet even wachten. Dat geldt voor zowel fietsers en wandelaars als automobilisten.